Ik heb mijn een lijst. Oh, pas je ja. een nieuwe kleren. Ja. Hey, hey, hey. Het is jullie beurt. Voor wat? Voor het bord? Ik heb pas gelakt. Ja, ze heb gelakt. Dus breken ze nog af. Ja. Hier. je dit? ja jongen? Wat is nu? is Nagels mogen we nog laten lakken. Hey, hey, hey! Is jullie deur voor het bord? Uh, uh, Nagels? Eh. Uh, waarom vind je ze niet meer? Ja, waarom die bodden niet meer? Die bodden zijn zo uit de mode. Die draag ik niet meer op bord. Wat nou, ja. hoeft ook niet meer. Ik op de booter blinken. te de Bordeblinker 2009. Doei! Ah! niet te kopen, hè? De Bordenblinker blinkt ieder bord.